Youngbloods Duo Pencil kun je voor superveel dingen inzetten. Je kunt uh, het gebruiken als oogschaduw, als highlighter, om bepaalde dingen naar voren te halen of juist te camoufleren. Hij heeft twee neutrale kleuren, een matte en een glanzende. Wat ik altijd zelf heel mooi vind, is om onder de wenkbrauw een highlighter aan te brengen en dit doe ik dan ook met de glanzende kant van het potlood zo krijg je de optische illusie dat je ogen als het ware wat gelift worden omdat als het licht erop valt ja lichte kleur laat naar voren komen en dan lijkt het dus net alsof je dit doet de matte kleur is dan juist weer heel makkelijk om als oogschaduw te gebruiken of als basis voor jouw oogschaduw zodat de oogschaduw de hele dag goed blijft zitten Eigenlijk vul je gewoon je ooglid in met het potlood en ik vervaag hem nog een beetje, anders is het wel heel wit. Maar ook hiermee zie je dus dat het oog meteen meer naar voren komt, omdat ik een lichte kleur erop gebruikt heb. Hier overheen ga ik natuurlijk nog mijn gewone oogschaduw aanbrengen om nog wat meer met kleuren te spelen. Maar dit is al een hele mooie basis en je ziet meteen dat de ogen er een stuk frisser uitzien.